De Piratenpartij staat voor toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg. Een gemeente waar de inwoners niet wakker hoeven te liggen over de vraag of ze wel goede zorg zullen ontvangen. Waar thuiskweek van medicinale cannabis altijd is toegestaan. Waar we de wachttijden in de jeugdzorg en GGZ aanpakken en waar iedereen passende hulp krijgt. Een gemeente waar mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid. Goede en tijdige gezondheidszorg, zowel lichamelijk als geestelijk, is een recht. Het begint met toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, status, inkomen, gender of zorgpolis. De Piratenpartij stelt welzijn en zelfbeschikking van patiënten centraal. Heb je het over gezondheidszorg, dan heb je het ook over preventie. Een onderwerp dat met de coronacrisis actueler is dan ooit. Vanuit de overheid komen initiatieven zoals een corona-app, waarmee je kan aantonen of je gevaccineerd bent. Hoewel we zeker onderschrijven dat verspreiding voorkomen belangrijk blijft, is er altijd nog zoiets als privacy. Wij zijn van mening dat het hele coronapassysteem schadelijk is. Niemand zou gedwongen moeten worden te vertellen of ze willen vaccineren of niet. Waar we veel meer heil in zien, is het veel makkelijker toegankelijk maken van testen en deze vooral betaalbaar houden. De overheid heeft zich op ICT-gebied niet betrouwbaar getoond en heeft nog een lange weg te gaan. Wat dan wel? Testen. En vooral de smartphone mijden. Een papieren bewijs of boekje waarbij geen enkele registratie op de plek van bezoek nodig is, hebben onze voorkeur. Goede zorg begint bij preventie. Preventie moet aan de basis liggen van goede zorg. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk ieders gezondheid is voor de gehele samenleving. Niet alleen de fysieke gezondheid speelt hierin een rol, het mentale en fysieke houdt sterk verband met elkaar. Zo zien we dat bijvoorbeeld geldzorgen van grote invloed zijn op de gezondheid van een ieder die hier last van heeft. Een basisinkomen is daarom een eerste goede stap om de gezondheid van Utrechters te verbeteren door de stress te verlagen. Ook geeft deze bestaanszekerheid mensen de ruimte om beslissingen te nemen die goed zijn voor hun gezondheid. Daarnaast moet de zorg laagdrempeliger worden. Door de lange wachtrijen en grote bureaucratische rompslomp wachten mensen vaak te lang voor ze hulp zoeken. Er moet open inloop van GGZ-specialisten zijn in buurthuizen waar registratie niet verplicht is. Vanuit deze plek kunnen mensen laagdrempelig geholpen worden. Voor mensen die diep in de put zitten, is de telefoon oppakken om zelf een afspraak te maken met een psycholoog of psychiater namelijk al een grote stap. De inloopspreekuren kunnen hierbij helpen, zodat ze niet zelf de moeilijke bureaucratische processen door moeten. Geestelijke gezondheidszorg zonder wachtlijsten Een welvarend land als Nederland zou in staat moeten zijn om goede geestelijke gezondheidszorg te bieden aan al haar inwoners. Door slecht beleid en bezuinigingen is het tegendeel waar. De GGZ is in crisis. De Piratenpartij wil dat er passende zorg voor iedereen komt. De wachttijden moeten worden teruggedrongen door onder andere het personeelstekort aan te pakken. De gemeente moet ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van haar beleid. Verder moet de gemeente zich hard maken in de landelijke politiek voor het elimineren van marktwerking in de GGZ. Jeugdzorg Het verschuiven van jeugdzorg naar de gemeente in 2015 tegen de bezwaren van het werkveld in ging gepaard met inkrimping van de budgetten. De zorg is vaak niet adequaat, met name in de jeugd-GGZ. De decentralisatie was een grote fout en de gemeente moet er bij de landelijke politiek op aandringen dat dit wordt teruggedraaid. Verder moet de gemeente voldoende jeugdzorg inkopen zodat de wachttijden afnemen en moet er beter toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg komen. De vele verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg moeten beter gaan samenwerken in belang van het kind en dienstomgeving. Het is van groot belang dat zij onder begeleiding van de gemeente om de tafel gaan zitten om met constructieve oplossingen te komen. Verder is het belangrijk dat de partijen werken aan transparantie wat betreft het beleid dat ze voeren en de keuzes die ze maken. Natuurlijk zonder dat de privacy van betrokkenen wordt geschonden. W.O.B. verzoeken moeten ten alle tijde worden gehonoreerd en spoedig worden afgehandeld. Risicogroepenbeleid GGD Je laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening is op dit moment een dure aangelegenheid, tenzij je volgens de GGD in een risicogroep valt. Dit risicogroepenbeleid is achterhaald en moet op de schop. Op dit moment is het laten testen via de huisarts zo duur dat vele, vooral jongeren, dit lang uitstellen of het helemaal niet doen. Zoals die. Wanneer ze in de beginfase worden behandeld redelijk onschuldig zijn, kunnen, wanneer ze te laat worden ontdekt, voor serieuze gezondheidsklachten zorgen. In het kader van meer preventieve zorg moeten SOA-testen voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Gratis parkeren voor mantelzorgers Mantelzorgers zorgen voor familieleden, vrienden of kennissen die langdurig zorg nodig hebben. Het laatste waar zij zich druk over zouden moeten maken zijn parkeerkosten. In Utrecht kunnen mantelzorgers op dit moment 75% korting krijgen op parkeren. De Piratenpartij wil hier een stap verder in gaan en parkeren gratis aanbieden aan de mantelzorgers. Zij kunnen dan via de gemeente een gratis parkeerpas aanvragen. Medicinale cannabiskweek. Medicinale cannabis is cannabis die door een patiënt verkregen wordt om te gebruiken als medicatie. De cannabisplant wordt al duizenden jaren in een geneeskundige context gebruikt. De Piratenpartij wil het mogelijk maken dat de thuiskweek van medicinale cannabis wordt toegestaan. In Tilburg is het al mogelijk je eigen cannabis te kweken als medicijn. De ervaringen van de gemeente Tilburg kunnen we als blauwdruk nemen om hiermee in Utrecht aan de slag te gaan. Drugs- en alcoholproblematiek is geen veiligheidsproblematiek, maar gezondheidsproblematiek. De gemeente moet drugs- en alcoholproblematiek niet zien als een veiligheidsprobleem, maar moet met een multidisciplinaire aanpak dit gezondheidsprobleem oplossen. Door de hulp van ervaringsdeskundigen in te roepen, kan de gemeente een groot verschil maken in het leven van de mensen die hiermee te maken hebben. Dit punt hangt samen met werkeloosheid, huisvesting, vervuiling, inkomen en sociale omgeving en verdient daarom een multidisciplinaire aanpak. Sanitaire producten zoals tampons en maandverband, zonder kosten voor iedereen. We spreken van menstruatiearmoede wanneer de mensen niet genoeg geld hebben om producten aan te schaffen die nodig zijn om het menstruatiebloed op te vangen, zoals tampons, maandverband of menstruatiecups. In Nederland kampen 1 op de 10 mensen die ongesteld worden met menstruatiearmoede. De Piratenpartij wil sanitaire producten gratis maken voor iedereen die dat nodig heeft. We willen hiermee beginnen door gratis menstruatieproducten uit te delen op scholen, dit kunnen we daarna uitbreiden door gratis menstruatieproducten aan te bieden... ...op publieke plekken zoals bibliotheken, gemeentehuizen en apotheken. Educatie over verward gedrag. De Piratenpartij wil dat de gemeente haar inwoners gaat informeren... ...over hoe zij verward gedrag kunnen herkennen en hoe ze kunnen helpen. Dit gaat hand in hand met een destigmatiseringscampagne over verward gedrag. Het is hierbij niet genoeg om deze informatie via reclameborden te verspreiden. Het moet breder worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden in buurthuizen, lezingen op middelbare scholen, MBO's, hogescholen en universiteiten, cursussen aan medewerkers van de gemeente en een campagne op social media. Zo krijgt dit onderwerp de aandacht die het verdient. In het kort. Mentale gezondheid moet dezelfde waarde krijgen als fysieke gezondheid. De nadruk moet liggen op preventie. De wachtlijsten voor de GGZ moeten korter. Er moet transparantie komen in de jeugdzorg. SOA-testen moet gratis worden aangeboden. Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren. Medicinale cannabiskweek moet worden toegestaan. Sanitaire producten, zoals maandverband en tampons, wordt dan gratis verkrijgbaar op scholen.